Zondagochtend, 6 uur, ik tip op de weg, ik moet rijbaan af, fietspad op. Ik kan niet gewoon hier linksaf wat ik wil, nee, ik moet hier fietspad, kijken of het verkeer aankomt, terugschakelen, weer opschakelen, oversteken, linksaf af, licht. terugschakelen, weer opnieuw kijken of wat aankomt, oversteken, fietspad, een stukje rijbaan. Dan gaan we het stukje fietspad op. Ja, stukje schakelen, schakelen, schakelen, bezienen. Dan moet ik hier soms weer de rijbaan af, dus moet ik linksaf en vervolgens rechtsaf, volgens mijn navigatie. Nou, ik had je kunnen zeggen, gaat al aan het eind van de weg kunnen zijn. En dan gaan we weer terugschakelen tot met 1, sta je bijna stil, en dan mag je weer. Come on, Google. Moet dit, al dat bochtenwerk, fietspaden, dit moet nog 190 kilometer, wat wil je van mij? ik ben drie dagen onderweg ben. Dank je. Het houdt echt niet op hè? Bocht, bocht, bocht, remmen, schakelen, remmen, schakelen, remmen, remmen, schakelen. Buh. Bot op de grond. Het is zondagochtend, dus zaterdagavond is net geweest. Iedereen is de naar huis gereden. Hier nog een paar hekken op de grond. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik halverwege de brug stil kom te staan en om moet draaien. Maar ik wager het er toch nog op. Als ik nog kilometers omrijden. Nou. Moet je rustig rijden dan maar. Zand op de beest. Nou, goed geluk. Ze moeten staan nog laag. Lekker weer om de beest. Nou. Kunnen we door, kunnen we door, kunnen we door, kunnen we door, kunnen we door afgelopen nog wel, let op, oei, eh. hoop, hoop. Nee, het hoeft niet zo je normaal weg, is het afgelopen. Nee, nog niet. Er wordt nog een bord aan de kant geschoven, dat trak. Oei, hier draaien we wel weer op zand. Maar we kunnen door, we hoeven niet om te draaien. Gelukkig. Een hobbeltje, pat pat en dan gaan we